Een huurder van bedrijfsruimte, die door de coronamaatregelen zijn pand niet meer rendabel kan exporteren, kan onder omstandigheden huurprijsvermindering krijgen. De Hoge Raad baseert deze beslissing op het leerstuk van onvoorziene omstandigheden. Wat is dat ook alweer? In principe is een overeenkomst bindend. Maar die regel is niet absoluut, want na het sluiten van de overeenkomst kunnen zich omstandigheden voordoen waarmee partijen geen rekening hebben gehouden. Het gaat dan niet zozeer om omstandigheden die niemand had kunnen verzinnen, dat overstromingen en pandemieën voorkomen weten we, maar om omstandigheden die partijen niet hebben verdisconteerd in een overeenkomst. Als zich zo'n omstandigheid voordoet en de overeenkomst daardoor onaanvaardbaar onredelijk wordt voor één van de partijen, dan kan die partij aan de rechter vragen om de overeenkomst aan te passen of te ontbinden. Dit staat in artikel 6258 burgerlijk wetboek. Door de coronamaatregelen zijn branches zoals horeca en winkels verplicht dichtgegaan of ze kregen andere beperkingen opgelegd. Dit met gevolg dat sommige huurders, die voor hun omzet afhankelijk waren van publiek, in zak en as zaten omdat hun bedrijfsruimte wel geld kostte, maar niks opleverde. De Hoge Raad vindt dat dit een onvoorziene omstandigheid is, waarmee partijen geen rekening hielden bij het sluiten van de huurovereenkomst, tenzij het tegendeel blijkt. Deze huurders kunnen daarom huurprijsvermindering vragen aan de verhuurders en dus noods aan de rechter. De Hoge Raad gaat bij de prijsvermindering in beginsel uit van een gelijke verdeling van het nadeel over de huurder en verhuurder, share the burden dus. Maar een andere verdeling is mogelijk, bijvoorbeeld als de ene partij er financieel wel heel warmpjes bij zit en de andere in koud weer. Hoe dan ook houdt de rechter rekening met de coronasteun die de huurder misschien al van de overheid heeft gekregen. Dit alles geldt op de eerste plaats voor huurders met een overeenkomst die is gesloten voor 15 maart 2020. Dit is de datum waarop de overheid aanvullende coronamaatregelen nam en bijvoorbeeld horeca dicht deed. Voor huurovereenkomsten van na 15 maart 2020 moet de rechter per geval beoordelen of sprake is van een onvoorziene omstandigheid. De kans bestaat namelijk dat partijen toen al wel rekening hielden met de coronamaatregelen, bijvoorbeeld door een lagere huurprijs af te spreken. De Hoge Raad beslist verder nog dat de sluiting van bedrijfsruimte door de overheid geen gebrek aan de gehuurde ruimte zelf is, in de zin van artikel 7.204 burgerlijk wetboek. De huurder die huurprijsvermindering wil vanwege de coronamaatregelen moet dat dus doen via de regeling van onvoorziene omstandigheden.